Hallo lieve mensen, hier zijn we weer live in de Slank door persoonlijk leiderschap community op Facebook. Um, we gaan het vandaag hebben over van willen naar doen. Van willen naar doen. Hoe komt het nou toch dat je jaren misschien wel in je hoofd hebt om af te vallen, blijvend slank te worden, maar dat het maar niet lijkt te lukken. Uh, als je er bent, laat me even weten dat je er bent. Dan kan ik even checken of de app het doet. Dus stuur even alsjeblieft een bericht. Ik zie dat er mensen al binnenkomen. Heel erg fijn. Ik vind het altijd zoveel gezelliger om tegen iemand te spreken dan tegen een leeg beeld. Dus laat me even weten wie je bent. Dan kan ik even checken of de chat het ook doet. Uh, wie ben jij? Uh, en soms zit er een beetje een vertraging in en dat kan... Dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar ik zie... Ah, kijk, daar hebben we Andrea. Goedemorgen, Andrea. En Wendy is er. Goedemorgen, Wendy. Wat leuk, dames. En wie is daar? Ali. Welkom, Ali. Uh, oh, en dan ben ik zelf, zie ik. Hé, <laughs> hey, Ingrid. Goedemorgen, Ingrid. Nee, goedemorgen. Zie je, het zit er nog zo in van de woensdagochtend, dat ik nog steeds zeg goedemorgen. Maar het is in ieder geval al avond, inderdaad. Er komen steeds meer mensen binnen. Hallo, Ingrid wie is er nog meer laat me even weten uh, als je er bent um, um, ik zie uh Probeer mee te doen. Ja, met de live. Heel goed. Nou ja, het is, ook, het is gewoon leuk als je meedoet. Kijk, misschien is deze tijd toch wel veel beter voor, uh, voor de meeste mensen. Hi, Beliska. Wat leuk dat je erbij bent. Ik heb jou lang niet meer actief meegedaan met zien meedoen met de lives, Beliska. Wat goed dat je erbij bent. Hé, hey, en onze vriendin Kai is er ook. Vriend Kai is er ook. Hallo Kai, welkom. Wat goed dat je er bent. En ook doe mee, jongens. Stel je vragen. En wees uh, lekker actief, zodat andere mensen van jou kunnen leren. Dat is natuurlijk altijd het mooie van als je meedoet. En natuurlijk dat je, um, ja, dat je meteen je vragen kan stellen en direct antwoord kan krijgen. Hoe tof is dat? Um, het is handig altijd met de lives om een uh, pen en papier erbij te pakken. Want je gaat ook echt, hopen we, in de actie schieten... Uh, ik, ik las, uh, ik hoorde vanmorgen een podcast, was ik aan het luisteren van mijn grote held uh, John Maxwell. Zoals jullie weten is mij, dat echt mijn, mijn grootste mentor op het gebied van, uh, van leiderschap. En uh, die zei het zo mooi, uh, die zei van uh, I don't want to be a motivational speaker, I want to be a motivational teacher. En dat vond ik een hele mooie, want... Als je alleen maar motivational speaker bent, dan is het leuk en aardig. En dan zeg je, oh wat heeft Mira weer leuke dingen verteld. Maar ik wil, net als John Maxwell, wil ik jullie in de actie zetten. En dat betekent dat je gemotiveerd raakt, maar vervolgens er ook wat mee gaat doen. Dus dat je er echt wat van geleerd hebt. Dus niet alleen maar het vuurtje even opgewakkerd hebt, maar er ook wat daadwerkelijk aan doen. En een mooi voorbeeld daarvan van een goede motivational speaker dat is bijvoorbeeld les brown les brown daar heb ik heel veel video's van gekeken alleen maar om te leren om goed te spreken op een podium en voor groot publiek of voor groot publiek ja voor groot publiek ook en um... Maar dat is echt een motivational speaker, dat je echt denkt, ja, ik ben helemaal yes, ik kan er tegenaan en ik sta ga ervoor. Maar als je nou later vraagt, ja, waar heeft hij het eigenlijk over gehad? Ja, dan weet je het eigenlijk niet, weet je wel. Dus uh, ik wil me toch liever een beetje begeven in de hoek van John Maxwell en zijnde een motivational teacher. Dus pak je pen en je papier erbij en uh, stel je vragen. Wees kritisch, hè, want... Uh, Soms denken mensen, oh nou ja, dat durf ik niet te vragen en dat zal Mira een rare vraag vinden. Nou, niks is een rare vraag. Sterker nog, heel vaak leer ik van de vragen die jij stelt. En morgen start ik weer met een nieuwe opleiding, mag ik weer geven voor, uh, voor nieuwe leeftijdcoaches op de markt te zetten. Uh, en dan stel ik eigenlijk hetzelfde, als je, juist als je open en eerlijk en kritisch durft te zijn, ook naar mij, met je vragen, naar jezelf dan leer je altijd het meeste. Nou, anyway, laten we gaan starten. Genoeg intro, genoeg geluld. Uh, en ik hoop dus dat iedereen uh, ook echt wat gaat doen. En deel vooral ook je participatie. Deel vooral ook wat je hebt gedaan in de groep. We, sommige mensen die nu kijken, die zitten ook in de, in de WhatsApp-community van Fitspel. En daar doen we ook dat soort maandelijkse commitments planningen maken, afspraken met elkaar maken, accountable houden voor jezelf, zodat je uh, even net even wat meer stok achter de deur hebt. Um, van wel willen, maar niet doen. Wel willen, maar niet doen. Wat is de belangrijkste reden dat je dat niet zou doen? Wat is de belangrijkste reden waardoor het... ...altijd maar uitgesteld worden. Wat is de belangrijkste reden dat je niet zegt... ...oké, okay, ik start nu gewoon op woensdag. En wat je zegt van... Nou, ...ik ga toch maar liever starten op maandag. Wat is de belangrijkste reden voor jou? Laat eens even weten. Hoe komt het toch dat je steeds dat uitstelt? Hoe komt het dan toch dat je steeds... ...het idee van ik wil zo graag... ...maar het, ik hou het niet vol. Het is altijd van korte termijn. Wat gebeurt er dan? Wat zijn dan de situaties? Uh, wat is de reden voor jou... Wat zou het eerst in jou opkomen als je nu denkt, hé, hey, hoe komt het nou toch dat ik uitstel of dat ik niet uh, het langdurig vol kan houden? Als iemand daarop wilt reageren, heel graag. Want juist van de voorbeelden uh, van jullie kunnen we echt ook waardevolle antwoorden geven. En... Het, het, het uitstelgedrag, het, he, iedereen kent het wel, he, van na nou, maandag ga ik beginnen. Of nou na de herfstvakantie ga ik beginnen. Ik heb ook heel veel nu met fitspelers die uh, even gestopt waren. Die zeiden, nou na de herfstvakantie ga ik dan wel weer beginnen. Of uh, uh, maandag ga ik beginnen. Of in het nieuwe jaar ga ik beginnen. Of, he, wat is dan dan toch die reden dat je wilt uitstellen? Wat houdt dat tegen? Heb je daar überhaupt wel eens over nagedacht? En dan kan je vertellen dat de meeste mensen daar niet over na hebben gedacht. Die hebben zoiets van iets beginnen is per definitie moeilijk en dan moet ik me mentaal op voorbereiden ofzo. En dan kan ik dat beter als er een nieuw soort van tijdsframe is. Voor wie heeft daar een antwoord op voor mij? Wie kan zeggen, ik, nee, voor mij is het echt zo, als ik wil starten dan moet ik die en die en die voorwaarden hebben. Of als ik wil starten en ik stel uit dan heeft dat die en die reden. Laat me even weten, jongens. Don't be shy. En ik weet dat het een lastige vraag is, want heel veel mensen die denken daar echt niet over na. Die denken: gewoon ja, ja, het is mooist om gewoon nieuwe lijn te starten, nieuwe dag te starten. Weet je, maar het is elke dag een nieuwe dag, weet je wel? Dus waarom dan maandag? Waarom niet woensdag? En als je die vraag niet voor jezelf kan uitvogelen, dan heb je eigenlijk al meteen een stukje waar je aan kan werken. En, en, en wat heeft dat uh, uitstelgedrag dan voor reden? Belusca zegt, ja ik denk dat dat het is dat mensen het moeilijk vinden om te starten. Te weinig doorzettingsvermogen, zegt Andrea. Kai zegt, omdat ik het moeilijk vind. Om niet te eten als ik me kut voel, maar dat heeft toch niet met een bepaalde dag te maken, Kai. Onbedwingbare trek in lekkers en dan toch aan toegeven. En dan zeggen: Het is nu toch al verpest. Dat krijg je dan ook, hè? Ja, ik wil wel beginnen, maar ik voel nu. Laten we alles bij elkaar zitten, hè? Laten we eens even al jullie antwoorden bij elkaar zetten, want dat is niet zo gek, want dat is vaak hoe het gaat. Dus het Kai'se antwoord: Ja, dan voel ik me kut en dan wil ik lekker eten. Um, uh, nou ja, dan heb ik gewoon weinig discipline, zegt uh, Andrea. En vervolgens uh, zegt uh, Andrea, nou dan moeten we dat maar toegeven. En dan is ze toch al verpest, nou laat ik dan maar morgen beginnen. He, Wendt zegt, angst om dingen niet meer te mogen eten, al het lekker te moeten laten staan. Een dieetgedachte. Zeker Wendt, dat is een hele goede. Zeker, ja. Het idee hè, dus dat je iets moet laten, je iets moet veranderen. Dat is, verand... dat is altijd een stressor, een stressfactor. Dus je moet heel goed realiseren dat wanneer je het idee hebt dat je niet kan volhouden, wanneer je het idee hebt dat je steeds moet uitstellen, wanneer je het idee hebt dat, je, uh, uh, dat het toch al is, mislukt, hè? Uh, wanneer je het idee hebt uh, dat... Uh, Um, uh, je, je zo uh, stress hebt nu met de coronamaatregelen, whatever, ik hou het nu toch niet vol. Uh, al die zaken die jij voor jezelf als reden opgeeft, dat is om één belangrijke reden. Even kijken, Yvonne zegt, ik neem me iedere dag voor het goed te doen en er toch iets van... Trigger, dan hou ik het niet vol. De dag maakt niet uit. Nee, precies. Dus, ook, hè? dus in jouw geval, Yvonne, is het zo van... Ik ga gewoon elke dag starten, maar er hoeft maar dit te gebeuren. En, de, en je valt uit, uit, je, uit, je, uh, ja, uit je track, zeg maar, om door te gaan. En wat de reden ook is, en hoe legitiem die reden ook voor jou is... Er zijn eigenlijk... Drie belangrijke oorzaken voor. Drie belangrijke oorzaken. En misschien moet je dat even opschrijven. De allerbelangrijkste oorzaak is eigenlijk waarom je dus niet doorzet, waarom je niet doorpakt, waarom je uitstelt enzovoort. Is eigenlijk, het allerbelangrijkste is een matige eigenwaarde. Een matige eigenwaarde. Want alles wat te maken heeft met: ik kan het niet, het lukt me niet, ik kan het, iemand anders is beter. Uh, ik, heb, uh, ik voel me nu eenmaal kut, bla bla bla. Is allemaal toe te schrijven op jouw eigenwaarde. Een matige eigenwaarde. Wilt niet zeggen dat je dat altijd hebt, maar zeker op dat moment dat je, je gaat toegeven aan de verleidingen, aan de triggers die er op jouw dag voorbij komen. Dat is één. Matige eigenwaarde. Twee is. Een matig geloof in jezelf. Een matig geloof in jezelf. Ik kan het toch niet, ik ben niet goed genoeg. Uh, het is me al zoveel jaren niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken? Uh, ik probeer het al zo lang, enzovoort, enzovoort. Matig geloof. Matig geloof in jezelf. Dus één is een matige zelfwaardering. En twee is een matig geloof in jezelf. En drie is angst. En angst is heel breed. Angst van het lukt me toch niet. Maar heel hele belangrijke tegenwoordig is de angst van wat een ander er wel niet van zal denken. Wat een ander er wel niet van zal denken. Nou moet je dan nou weer beginnen met je dieet. Hou maar op, het lukt je toch niet. Je bent al zo lang bezig. Als er even wat tegen zit, dan, dan ga je toch wel weer lopen snijden. De angst wat een ander over je gaat zeggen. Die angst is super aanwezig tegenwoordig. Bij iedereen. Dus, als je dit nu van mij hoort, zou so Bam in da face. <laughs> wat, wat zou dat face, wat is dat voor jou dan? Is jouw uitstelgedrag, jouw geval van overhalen, dat je laat verleiden, uh, dat uh, aanpakken van, van uh, dat je vervelend voelt, heeft dat te maken met jouw eigenwaarde? Heeft het te maken met geloof in jezelf, en of heeft het te maken met angst? Wie durft zich uit te spreken? Um. Uh, ook een mooie uitspraak als we het hebben over uh, eerste en tweede, zegt Kai, dankjewel Kai voor je open antwoord. He, dus als je het hebt over eigenwaarde, dat je dat de reden is van uitstel, uh, dan is er een hele mooie, is, is, waar je eigenlijk naartoe moet, is als jij de uitspraak maakt, en dat heeft te maken met die eigenwaarde, als jij de uitspraak maakt Uh, en heeft ook wel te maken met de tweede. Sorry, heeft misschien, ja, beide misschien te maken. Eén en twee liggen ook wel bij elkaar hoor. Maar als jij vaak de uitspraak maakt van het lukt me toch niet. Hé, hey, kom op. Wie heeft dat niet wel eens tegen zichzelf gezegd? Ik ook hè jongens. Ik ook hè. Ik zeg dat nog wel met dingen. Dat ik, dat ik dingen moet aanpakken. Denk, oh dat gaat me nooit lukken. Oh dat lukt me toch niet. Oh dat kan ik helemaal niet. Weet je wel? Maar de uitspraak... De gronduitspraak van het lukt me toch niet is eigenlijk, is eigenlijk, het lukt me niet is eigenlijk, ik ben niet goed genoeg. Snap je dat? Ik ben niet goed genoeg. Niet in je hele persoon, maar ik ben niet goed genoeg. Misschien in dat onderwerp, misschien in dat gebeuren, misschien in het stukje blijven slank worden, misschien in het... Uh, Financieel inzicht, wat voor mij nu heel belangrijk is, omdat ik nu heel erg met business coaching bezig ben. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Heeft dus eigenlijk als grondslag. Ik ben niet goed genoeg. En dus raakt dat jouw zelfwaarde. Andrea zegt, ik denk, geloof in mezelf, omdat het al zo lang niet helemaal lukt. Geloof in mezelf, zegt ook Yvonne. Voor mij is het ook direct resultaat willen zien. En als het resultaat er niet is, krijg ik gedachten, zie je wel, het lukt me niet. Ja. Ja. Kai zegt, yep, ik ben niet goed genoeg. Dus, als je dus zegt, het lukt me niet... Ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik hou niet vol. Ik heb geen discipline. Al die belemmerende overtuigingen die je tegen jezelf zegt, hebben allemaal te maken met één ding: ik ben niet goed genoeg. Nou, daar moet je dus als eerste mee starten. Dingen dus te doen die je kan doen. En daar gaat het vandaag over. Dus als je niet, als dus je zelfwaarde te laag is. Als je geloof in jezelf te laag is, of als je angst ervaart. En angst jongens, ik heb niemand gezegd, eh, noemt dat, maar eigenlijk is dat altijd verweven in, in al die processen. Angst van, van mislukken bijvoorbeeld. Hè? Angst dat ik het toch niet vol kan houden, weet je wel. Angst dat ik niet meer kan eten wat ik wil eten. Angst dat ik opeens heel ingewikkelde gerechten moet maken. Het heeft allemaal met angst te maken. Hè? Angst dat ik weerstand ervaar van, van, van mijn omgeving. Allemaal angst. Dus, uitstellen, niet doen, niet volhouden, niet je zelfdiscipline kunnen vergroten, enzovoort, heeft altijd met deze drie te maken. Schrijf ze op. Zelfwaardevermindering, geloof in zelf en angst. En ga eens kijken gewoon voor jezelf. Hoe kan je dat nou het beste doen? Hoe kan je dat nou het beste doen? Je gaat gewoon een lijst maken met wat zijn mijn belemmerende uitspraken. Wat denk ik over mezelf als ik in dit proces zit van blijven slank worden? Welke gedachten komen er bij mij op? En je zal merken dat daar enorm veel belemmerende overtuigingen in zitten. En die ga je dan klassificeren. Hé, hey, heeft dat met zelfwaarde te maken? Hé, hey, heeft dat uh, met geloof te maken, met vertrouwen dat je het kan? En hé, hey, je gedaan? Dan pas kan je naar de volgende stap. En heel veel mensen die slaan... deze onderzoek slaan ze over. gaan meteen aan de slag. gaan ga meteen oh, maandag weer beginnen... en dan kies ik wel een dieet wat nu heel populair is. Weet je wel? Ah, oh, Dan kan ik wel even weer dat dieetboek uit de kast pakken... want dat heb ik toch al lang niet meer gedaan. Als je dus dat hele voortraject niet doet... is het gewoon kansloos. Is het gewoon gedoemd om te mislukken. En het daadwerkelijk uitwerken van deze opdrachten... En ik zie mensen die hier nu ook kijken, die hier wat moeite soms mee hebben, bijvoorbeeld met fitspel. Het is niet zo dat informatie tot je nemen leidt tot de verandering. Het is de informatie daadwerkelijk uitvoeren wat leidt tot de verandering. Dat moet je heel goed beseffen. En dat maakt echt het grootste verschil, weet je wel. En pas als je dat hebt onderzocht, als je helemaal hebt onderzocht van hé... Hey, Waar liggen nou toch? Waar, hoe komt het nou toch? Dat ik uitstel, dat ik niet doorzet, dat, dat ik allerlei excuses verzin om er maar niet aan te starten. Heeft dat te maken met zelfwaarde? Heeft dat te maken met vertrouwen? Of heeft dat te maken met angst? Dan pas ga je naar jouw waarom. En jouw waarom jongens, ik blijf het hameren. We gaan niet afvragen hoe moet je afvallen. Want laten we eerlijk zijn, iedereen die nu nog aan mij vraagt... Hoe moet ik afvallen? Wat moet ik eten en wat moet ik niet eten? Hoe moet ik bewegen? zeg ik, dat is echt, dan laat je zien. Dan laat je eigenlijk zien, en sorry dat ik nu tegen de benen ga schokken voor een hele hoop mensen. Maar je laat er gewoon weg zien dat je geen energie wilt steken om blijvend slank te worden. Als je mij de vraag stelt, wat moet ik doen aan voeding, aan dieet, aan bewegen om af te vallen? Dat is een teken dat je niet de energie wilt steken die nodig is... Om blijvend slank te worden. Want als je die vragen hebt. dan heb je gewoon geen onderzoek gedaan. Er zijn miljoenen manieren. om af te vallen: diëten, adviezen. gratis en voor niks. Gratis ook voor niks. Dat is ook een van de redenen waarom ik op een gegeven moment heb gezegd. ik kap met, met dieetadvies. Waarom zou ik er mensen geld voor vragen. als alles gratis te krijgen is, weet je wel? Dus die vraag betekent dat je het onvoldoende, onvoldoende hebt onderzocht. Punt. Punt. En als jij dus niet de moeite neemt om te googelen wat is de beste manier van voeding, wetenschappelijk, desnoods, hè? als je zegt, van ik wil geen bullshit verhaal, maar dan zeggen de mensen, ja, maar ik kan door de boom het bos niet meer zien, dan zoek je, google je, wetenschappelijke artikelen afvallen, hoe dieet. Wetenschappelijke artikelen over bewegen en afvallen. Google zendt met antwoord. Honderden, duizenden pagina's krijg je. Met wetenschappelijke onderbouwde uh, uh, uh, uh, artikelen, adviezen enzovoort. En dat is zonde. En dat laat voor mij zien van, hé, hey, hoeveel energie wil je erin steken dan? Weet je wel? Dus als we dan de eerste fase hebben genomen van onderzoeken waarom we iets uitstellen... En dat kunnen gaan tackelen en vervolgens naar het waarom gaan, gaan we dus naar het waarom concreet maken. En daar is voor heel veel mensen, vinden dat heel lastig. Want die hebben dan toch zoiets van, ja, waarom? Ja, gewoon omdat ik, fitter in mijn, omdat ik lekker in mijn vel wil zoeten. Waarom wil je afval? Ja, dan voel ik me fitter. Weet je wel? Nee, dat is niet de reden. Dat is niet de reden. Laat ik het anders zeggen. Dan voel ik me fitter. Wat leeft het jou dan op? Wat leeft het jou op? Wie geeft er antwoord? Wat leeft het jou op als je 20 kilometer afgevallen en daardoor fitter bent? Wat leeft het jou op? Iemand. Wat leeft het jou op als je... Hè? Wat, wat levert dat je op als je fitter voelt. doordat je 20 kilo bent afgevallen? Hé hey Patrice, wat goed dat je erbij bent. Goedenavond, welkom. En Erika, goedenavond. Dus, ik vraag waarom wil je afvallen? Je zegt dan wil ik lekker in mijn vel. en dan voel ik me fitter. Wat levert dat fitter worden jou dan op? Iemand, kom op jongens. Denk met me mee. Laat van je horen. Even kijken, misschien zit er vertraging in de lijn of zijn jullie gewoon stil. Rust en ruimte om je, om je energie ergens anders in te steken. Waarin dan, Andrea? Dat ik actief met mijn kind kan voetballen en rennen, et cetera, zegt Wendy. Juist. Goed zo. En Wendy, wat levert dat jou op als jij actief met je kind kan voetballen en rennen? Wat levert dat jou op als je actief kan voetballen en rennen? Hè, dus... Ik wil 20 kilo afvallen, want dan voel ik me fitter. Is niet genoeg antwoord. De volgende stap is, wat levert je op als je fitter voelt? Wendy zegt, dan ben ik actief, kan ik actief met mijn kinderen voetballen en rennen enzovoort. Wat levert het jou op, Wendy, als jij actief met je kinderen kan voetballen en rennen? Blijheid, lol, plezier? Wat nog meer? Wat voel jij dan daarbij als mens? Hoe voel jij je dan daarbij als mens? Dus, van fit te worden? Zijn we naar meer actief met mijn kinderen spelen? Zijn we naar blijheid, plezier en lol? Wat levert het jou op, Wendy, dit? Blijheid, plezier en lol. Wat voor gevoel geeft jou dat? Gevoel van blijheid, natuurlijk, dat snap ik. Maar kan je dat in één omvattend iets benoemen? trots op mezelf. Dus wat zien we nou hier? Als ik vraag waarom en je zegt waarom wil je 20 al alvallen en je antwoord is dan ben ik fitter. En elke leefstijlcoach zal dat gewoon voor waar aannemen. Weet je wel? Maar als je leefstijlcoaching doet zoals ik vanuit persoonlijk leiderschap is dat niet genoeg. Want wat betekent dat fitter zijn? Nou inderdaad actiever met mijn kinderen spelen. Maar wat betekent dat voor jou? Wat voor gevoel geeft jou dat? Dat geeft me een trots gevoel, zegt Wendy. Dus we hebben, de per, we hebben de ui iets verder afgepeld. Dus Wendy voelt zich daardoor trots. Dus die 20 kilo afvallen gaat niet om fitter te worden. Die 20 kilo afvallen, die gaat ervoor om je trots te voelen. Hé, hey, en dat is apart. Want dat trots voelen, dat doet wat met jou. Zelfwaarde, zelfvertrouwen en vermindering van angst. Snap je wel? Plezier of uh, fit te voelen. voelen voelt niet direct een aanleiding tussen zelfwaarde, zelfvertrouwen uh, of, uh, ja, zelfvertrouwen of uh, vertrouwen in zelf en, en angst. Trots wel. Kan je trots verhogen? Doe dat wat met je zelfvertrouwen. Doe dat wat met je zelfwaarde. Doe dat wat met je angstvermindering. Snap je wel? En als je daar dus komt... Als je eerst eens onderzocht hebt van... Hé, hey, waarom stel ik uit? En vervolgens, waarom zou ik willen afvallen? En vervolgens die pijl gaat uitvellen. En je komt op een gevoel, emotie... Die raakvlakken heeft met datgene wat je wilt uitstellen. Namelijk zelfwaarde, vertrouwen en angst. Dan zit je op de goede weg. Want je begrijpt, dan ga je die link maken... Tussen, enerzijds, ik kan dat niet, maar hé, hey, dit wil ik bereiken. Heeft niks te maken met fit te worden. Heeft te maken met trots gevoel. En, even kijken wat Andrea nog zegt. Uh, niet steeds met eten en gewicht bezig zijn. Rust in je hoofd. Meer bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Levert mij tijd hiervoor op. Levert mij blijheid op. Het gevoel van eigenwaarde en geloof in mezelf. Nou precies Andrea, jij geeft eigenlijk al het antwoord wat ik net zei. Weet je wel? Snap jullie dat jongens? Dus dit is belangrijk om dat te beseffen. Als je dus van die belemmering onderzoekt, hè, waarom stel je uit, gaat naar waarom wil je afvallen. En je gaat die, uit, af, nog een keer, je gaat die uit, afpellen totdat je daar komt bij een emotie die raakvlak heeft met juist je eigen waarde, zelfvertrouwen en angst. Dan heb je een sleutel. Dan heb je een sleutel. Niet alle sleutels, maar dan heb je een sleutel. Want de volgende stap zou dan zijn, als we even doorgaan, ik neem even Wendy als voorbeeld. Wendy, ik hoop dat je het niet erg vindt. Want dat is dan voor iedereen duidelijk, denk ik, als ik een voorbeeld bij kan halen. Als we Wendy als uit- en Wendy als je het wel fan, vindt, zeg het even. <laughs> want dan pakken we gewoon even iemand anders, hè? dat kan gewoon hier. Als je vervolgens dit hebt, dan ga je naar de volgende stap. Namelijk, is datgene... Die emotie, dat gevoel wat het oplevert, Wendy zegt geen probleem, gelukkig. Heeft dat. Kan ik daarmee mijn identiteit, mijn Ik Ben, mijn ID-kaart zoals we dat bij FITSPEL spelen, kan ik die daarmee vergroten, verstevigen, verankeren? En heeft dat gevoel, heeft die emotie. Waarde voor de rest van mijn leven. Hé. Hey. En nou komen we natuurlijk op een punt dat je zegt, nou snap ik het verschil tussen afvallen en blijvend slank worden. Iedereen kan afvallen, jongens. Jullie hebben het allemaal gedaan. Iedereen komt wel eens, heel veel mensen komen bij ja ik kan niet afvallen. Maar dat is bullshit. Je hebt ooit in je leven ben je gewoon afgevallen. Als je geen stofwisselingstoornis hebt, kan je gewoon afvallen. Weet je wel? Dus als je zegt, van ik kan niet afvallen, is bullshit. Nee, het probleem is dat je het er niet af kan houden. Dat het probleem van afval is aankomen. En dus, als we kijken naar Wendy. En Wendy weet haar belemmering. Namelijk, uh, wat was het ook weer? Uh, vertrouwen of het, wel zal, of het wel gaat lukken. En vervolgens weet ze haar waarom fitter voelen. Maar dat waarom heeft ze uitgesplitst naar... Spelen met de kinderen en dat gevoel van spelen met de kinderen, actief met de kinderen zijn, heeft uiteindelijk geleid naar trots gevoel voor jezelf. En vervolgens is de stap dus, Wendy, hé, hey, is dat trots voelen, is dat iets wat ik de rest van mijn leven zou willen hebben? Nou, geef ze even antwoord. Is dat iets wat ik de rest van mijn leven zou willen hebben? Natuurlijk wil je dat de rest van je leven hebben. Natuurlijk wil je dat de rest van je leven hebben. Ja, natuurlijk. Zeker weten zegt Wendy. En als jij dus de rest van je leven trots wilt voelen. Trots wilt zijn. En dat kan bepaald worden. Door dat jij gaat afvallen. Dan zie je dus... Dat afvallen niet over kilo's gaat, maar over jou, over jouw identiteit. En de volgende stap is dus vervolgens te kijken, hé, hey, wat maakt mij dan trots? Wat maakt mij dan trots? Oké, okay, dat ik met die kinderen kan spelen, leuk en aardig. Dat maakt mij trots, dat maakt me blij, dat voel ik me trots, dat ik dat kan. Maar wat maakt mij nog meer trots? Wat maakt mij nog meer trots? Wat zou mij nog meer een goed gevoel geven? Een trots gevoel geven dat betrekking heeft op blijvend slank worden voor de rest van mijn leven? Shit. Dan kan je niet zeggen, ik ga geen suiker meer eten. Weet je wel? Dan kan je niet zeggen, ik ga een koolhydraatarm dieet eten. Dan kan je ook niet zeggen, ik ga elke dag 10.000 uh, stappen lopen. Want we weten allemaal dat je dat niet... 365 dagen in een jaar voor de rest van je leven kan gaan doen. En dan kom je dus op een punt dat je gaat zien, oké, okay, wat kan ik doen om dat gevoel van trots, wat ik wil voelen en de rest van mijn leven uitbouwen, om te vormen in concrete stappen die te maken hebben met mijn fysieke prestaties. Afvallen, actiever zijn en daardoor met de kinderen spelen, in dit geval van Wendy. Maar die stappen moeten dusdanig klein zijn, dat je die de rest van je leven kan volhouden. En als je dus jezelf steeds vraagt, wat kan ik doen, met de connectie dat je het dus de rest van je leven moet volhouden, dan ben je wel een debiel als je hele grote stappen gaat maken. Dan ben je wel een debiel als je denkt, ik wil twee kilo in de week afvallen. Want dan kan je niet de rest van je leven vasthouden. snap je wel? Dat kan gewoon niet. Dus dan ga je kijken naar welke mogelijkheden zijn er dan. Dan blijft er niet zoveel over, toch? Dan blijft er de basis over. Nou, wat kan je elke dag doen? Nou, je kan elke dag zorgen dat je opstaat met een glas water. Wat kan je elke dag doen? Nou, je kan elke dag voor zorgen dat je tenminste twee stukken fruit eet. Wat kan ik elke dag doen? Nou, ik kan elke dag voor zorgen dat ik tenminste 5.000 stappen per dag doe. Geen 10.000, 5.000 stappen per dag loop. Wat kan ik elke dag doen? Daar kan ik elke dag voor zorgen dat ik iets liefs tegen mijn kind zeg of tegen mijn partner zeg. Wat kan ik elke dag doen dat ik me goed voel? Wat kan ik elke dag doen dat ik me ontspannen voel? Wat kan ik elke dag doen dat mij leidt tot het blijvend slank proces wat ik de rest van mijn leven kan volhouden? Het belang voor kleine stappen is het grootste wat je kan doen. De kleine stappen maken geeft het grootste rendement. En nu komt de truc waarom mensen het wel volhouden en waarom mensen het niet volhouden. En dat heeft alles te maken met hoe ga je die kleine stappen integreren in je dagelijkse leven. Zodat je ze ook gaat uitvoeren. Want uiteindelijk gaat het erom dat je wel je resultaat gaat halen. Want de externe extra zieke motivatoren heb je nodig om de intrinsieke motivatoren te laten groeien. Extra zieke motivatoren resultaatgerichtheid. Intrinsieke motivatoren procesgerichtheid. Maar je hebt het resultaat nodig... Om dat trotse gevoel te voelen. Snap je wel? Je kan wel zeggen van, ah, dan voel ik me trots, bla bla bla, dan ben ik lekker met zes, weken, met zes maanden met fitspel bezig. En dan voel ik me trots en, en helemaal happy de peppy. Dat ben je niet. Als je niks bent afgevallen. Dus dat resultaat heb je gewoon nodig. Dus vervolgens, vanuit die kleine stappen, vanuit die gedachte, wat kan ik doen een kleine stap, ik de rest van mijn leven kan volhouden, ga je kijken, hoe ga ik dat in mijn dagelijks leven integreren. En ik weet heel veel mensen die een bloedje dood hebben aan plannen. Maar kan je één ding zeggen: plannen, plannen, plannen, plannen. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is de oplossing. En, en ik, kan, ik kan jullie mijn agenda laten zien. Ik weet niet of uh, oh, wacht even. Ik weet niet of, dat, of ik zou kan draaien met mijn. Oh ja, kijk, ik kan draaien met mijn camera. Kijk. Jullie zien hier nu mijn agenda voor me. En jullie zien bovenaan allemaal fitstel. Uh, fit spel moet mij nou <laughs> fit en meditatie met andere woorden sportschal en meditatie dat staat er allemaal in en dan kan je denken nou wat een onzin ik weet het toch ik sta toch elke ochtend op en dat doe ik wel nee zo werkt het niet het plannen het noteren het opschrijven dat zorgt ervoor dat jij een afspraak met jezelf maakt die sterker aanwezig is dan wanneer je alleen maar denkt dat zal ik wel gaan doen. Want als je het niet hebt opgeschreven is de kans groot dat je het niet gaat doen. En daar moet je dus even tijd voor maken. En die tijd die moet ook passen. En het moet ook reëel zijn. En het kan tot het extreme. En zoals jullie mensen weten. Die in de Fitspel community zitten, in de WhatsApp community zitten. Mensen die Fitspel spelen, Fitspel spelen, op het moment zitten in de WhatsApp community. Of ex-spelers die er nog steeds in het vervolgprogramma zitten. En we hebben nu ook bijvoorbeeld zo een maanddoel gezet. Maanddoel gezet. opschrijven, op de koelkast hangen, jezelf accountable houden. Dat is waar het om gaat. Niet denken, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet wel wat ik moet doen. Dat is juist precies de valkuil. Het wel weten en het niet doen. Dat is waar het om gaat. Het gaat juist om die planning. Het gaat juist om die kleine acties. Het gaat juist om het in je agenda te zetten. En kan het een keer niet. De agenda of de planning op je vrije tijdsplanning, zeg ik altijd, is altijd een adviesplanning. Het moet natuurlijk geen stress leveren. Het moet juist ontstressen, Weet je wel? En sommige mensen hebben er dus heel veel baat bij om ook gewoon een schema te maken. Wat ze in de week gaan eten. Gewoon even... Zal zondagavond gaan zitten. Oké, okay, maandagavond ga ik dit eten, dinsdag dat. Waarom? Omdat alles wat je niet weet en een keuze moet maken op het moment dat je te moe bent en te gestrest bent en te veel dingen aan je kop hebt, is een verleiding om te zeggen: weet je wat, ik doe wel even thuis bezorgd. Maar als je zorgt dat het in huis is, als je weet wat je gaat doen, hoef je er niet meer over na te denken. Als je er niet meer over na te hoeft te denken, heb je minder stress. Als je minder stress hebt, kan je, je beter aan je planning houden. Als je beter aan je planning kan houden, ga je je doelen sneller realiseren. En hoe kan je dan van die oude gewoontes afvallen nieuwe gewoontes maken? Dat is om het in zicht te zetten. Want ik weet niet of jullie mijn, vorige, mijn laatste podcast hebben geluisterd. Hè? Hoe jij je voelt is wat je ziet. Als jij je kut voelt, dan zie je elke keer dat stoplicht op rood staan. Weet je wel? Als jij je goed voelt, dan zie je altijd dat stoplicht op groen staan. Hoe jij je voelt is wat je ziet. Het is niet zo dat wat ik zie is waar. nee. Wat voor mij waar is, zie ik. Snap je wel? Dus hoe jij je voelt, hoe jij bent, is wat je ziet. Maar wat jij ziet, is wie, wat je doet. Wat jij ziet, is wat je doet. Dus wie jij bent, is wat je ziet. En ik voel me kut, want ik ben met verkeerde benen naar het bed gestapt. En ik zie alleen maar rode stoplichten. Wat ik zie, is wat ik doe. Dus ik ga geen tomaatjes eten. Ik ga naar een snackbar. Maar wat je doet, is wel wie je wordt. Dus als ik naar die sneekbaan ga, gaat het mij niet helpen met het beblijvend slangproces. Snappen jullie wat ik bedoel? Het gaat niet om wat je ziet is de waarheid. Nee, het is wat jij waar vindt is, de wa is wat jij ziet. Dus als jouw waarheid is dat het stoplicht op groen staat en jij ziet dat, dan ga je naar die handeling acteren. Want wat je ziet is wat je doet. Dus je ziet groen, je gaat die appel nemen. En wat je ziet is wat je doet en wat je doet is wie je wordt. Als jij die appel gaat eten in plaats van die patat, natuurlijk ga je dan afvallen. Dus je moet heel duidelijk inzien dat de manier hoe jij je voelt, in welke staat jij verkeert, bepaalt de, de, bepaalde, de acties die jij voor die dag gaat maken. Punt. Als jij zegt, ja maar mijn collega's is, ja maar mijn partner zo, ja maar wat zal die er wel niet van denken... Ja, maar mijn vriendin die begon al, je, laat het maar zitten, want je doet het al zo lang. Hé, hey, als dat zo is, dan zit je dus nog in de eerste fase. Geen zelfwaarde. Geen zelfwaarde. En als je in deze zelfwaarde zit, in deze fase zit van zelfwaarde, te lage zelfwaarde moet ik zeggen. Want iedereen heeft een beetje zelfwaarde. Te lage zelfwaarde. En als je dus in deze fase zit van te lage zelfwaarde, dan laat je dus, dan laat je dus... Je omgeving en je sociale omgeving meer prioriteit hebben op jouw eigen doelstelling. Hé, hey, dat is bizar toch? Als ik het zo tegen jou zeg, wat denk je dan? Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet dat jouw omgeving meer invloed heeft op jouw denken dan jijzelf? Maar dat is wel wat er gebeurt als je zegt het komt daardoor, het komt zus, het komt zo enzovoort enzovoort. En terug dus weer naar hoe sta ik op? Wat kan ik doen? Hoe zorg ik dat ik zie wat mij helpt om de juiste, gezondere keuzes te maken? We noemen dat ook wel nudging in leefstaarkunde. Nudging. Nudging is dus... De omgeving de factoren dusdanig inrichten dat je verleid wordt om de betere keuzes te maken. Jullie weten het inmiddels hier bij mij op kantoor als ik start heb ik altijd zo'n bord met rauwkost en fruit op de tafel staan voor mijn neus met mijn twee liter water. Als ik rechts in mijn hoek kijk dan zien jullie mijn spinning bike staan. Snap je wel? Als ik dat zie en er staat verder niks op tafel. Er staat geen koekstrommel, er staat geen ding op. Mijn kantoor is beneden, dus ik hoef niet naar boven te lopen. Als ik dat zie en het is, ik heb honger. En ik zit hier achter mijn computer de hele dag te werken. Dan ga ik dat gewoon pakken. Als je het voor je hebt staan. Want wij mensen zijn gewoon lui. En dat is een voordeel. Dus als jij die rauwkost of die tafel hebt staan. In plaats van die snoeptrommel. En je bent aan het werk of op kantoor, of op je thuiswerk, of waar dan ook. En met dat aan het werk. Dan nemen we liever dat. Want die wezens zijn we luie wezens. Dan dat we op moeten staan om een koekje te pakken. Dus op die manier ga je dus nieuwe gewoontes aanleren. Dat is in beginsel lastig. Dat betekent namelijk. Lastig. Dat betekent namelijk dat je energie moet stoppen. In het idee dat je die koektrommel van de tafel moet zetten. En dat je daarvoor in de plaats elke ochtend je bord met rauwkost moet pakken. Hé. Hey wauw, wauw, dat is lastig, snap je wel? Nee, natuurlijk is het niet lastig. Natuurlijk is het niet lastig, maar het wordt vergeten. Hé, hey, wordt het vergeten? Dat betekent dus dat je een nudging voor de avond ervoor moet zetten. Als jij dus de volgende dag op kantoor denkt van, hé, hey, ik heb naar Mia geluisterd, maar shit, ik ben het gewoon vergeten. Dat betekent dus dat je nu vanavond iets moet neerzetten op jouw aanrecht, waar je langs loopt in de ochtend, wat jou doet trikkeren om dat bord met rouwkast op je tafel te zetten. En dat kan zijn, noem het maar, de Mira-schaal. <laughs> Neem een bord, een schaal. Dop hem op als Mira. Omdat je dat nu in je hoofd zit, gaat het gebeuren. Dop hem op als de Mira-schaal. Zet hem daar naast jouw koffiepot of wat je ook ochtends als eerste of als tweede gaat doen na jouw douche. En je wordt getriggerd. En dat is nudging. En op die manier leer je dus nieuwe gewoontes aan. En in het begin moet je erover nadenken. En dan denk je, hé, mijn Mirapot staat er niet. Oh, ik kan ook best een ander bordje nemen. Dat denk je in het begin niet aan. Je moet dus die connecties maken. Je moet associaties maken. Dus de Mirapot, de Mira schaal, dat staat voor rouwkost op mijn werkbureau. Snap je wel? Dus die connectie maak je in je brein. En als je dat maar herhaalt, het liefst 30 dagen, dan is daar een nieuwe neurale verbinding gemaakt. En die zegt, Mira schaal is 2 ons, 3 ons rouwkost. That's it. That's it. En vervolgens is dat een nieuwe gewoonte geworden waar je dus niet meer over na hoeft te denken. En dat is het moment dus waarbij je dus een normale relatie krijgt met voeding. Waarbij je dus inziet dat, hé, hey, die, die Mira schaal met, met die drie onze rouwkost is gewoon een gewoonte. Ik denk er niet meer over na. Ik denk niet na van, ja, maar dat koekje is lekkerder. Nee, het is er gewoon. Je doet het gewoon. En lukt dat dan altijd? Nee. 100 Nee. Is het altijd makkelijk? 100% nee. Maar dan kom je weer altijd weer terug bij het begin. Waarom niet? Waarom niet? Omdat je dus je identiteit en je waarom niet voldoende aan elkaar hebt gekoppeld. Dus dat. Zijn er vragen, suggesties, opmerkingen? Laat eens even weten of jullie me nog kunnen volgen. Laat me eens even weten wat jullie gaan doen. Ik ben benieuwd hoeveel Mira schalen ik morgen in de community voorbij zie komen. Zijn er nog vragen, lieve mensen? Duidelijk voor Kai. Andere mensen nog? Geen vragen. Dus laten we het even samenvatten, jongens. Als je het idee hebt. Dat je uitstelt, dat het niet lukt, dat je het niet kan, dat het weinig zin heeft. Dan ga je dus eigenlijk drie dingen die daar aan de grondslag kunnen liggen: verminderde eigenwaarde, verminderde zelfvertrouwen, of geloof in dat je het kan, uh, kan realiseren, en angst. Om dat te onderzoeken ga je vragen: waarom wil je afvallen? De waarom-vraag, het antwoord op de waarom-vraag is altijd meestal. Niet altijd, maar voor de meeste mensen is dat een abstract antwoord. Fitter voelen is niet meetbaar. Weet je wel? Uh, Lekker in mijn vel voelen is abstract, is niet meetbaar. Vervolgens ga je dat afbellen tot een doel dat concreet is. Doel dat we kunnen koppelen aan een emotie. Kan je die emotie koppelen met de eerste drie, waaraan uitstelgedrag is geconnect, eigenwaarde, vertrouwen en angst? Dan zit je op het goede pad. Want als je, het, als je vervolgens dus jouw waarom kan koppelen aan jouw identiteit, kan koppelen aan jouw uitstelgedrag, dan ga je uh, de juiste weg volgen. Vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat kan ik dan doen om de rest van mijn leven te doen? Niet vragen, wat ga ik nu eens doen om af te vallen? Want dan kom je uit bij, nooit meer snoepen. Een maand lang dit, een maand lang dat proberen. Nee, je gaat iets doen. Je gaat jezelf afvragen, wat kan ik nu doen om blijvend slang te worden? Is iets anders dan afvallen. Om blijvend slang te worden en dat de rest van mijn leven kan volhouden. Je komt dan uit op kleine stappen. En vervolgens ga je je afvragen, hoe kan ik ervoor zorgen dat die kleine stappen in zicht zijn? Want wie je bent is wat je ziet, wat je ziet is wat je doet, wat je doet is wie je wordt. Dus hoe creëer ik een omgeving die mij doet herinneren aan al deze stappen die ik wil nemen? En vervolgens besef je dat het niet allemaal in één keer goed hoeft te gaan. Dat je gewoon op je bek kan gaan, maar dat als je weer opstaat er niks aan de hand is. Omarm het proces. Omarm het proces. Kijk niet naar de weegschap, kijk naar wie je wordt. Dat is uiteindelijk waar Fitspel over staat. Blijvend slank worden gaat echt niet over kilo's. Blijvend slank worden gaat over de vraag wie wil jij worden. En uh, ik zie nog nu wat berichtjes binnenkomen. Geen vragen, het is weer een helder live. En op het goede moment voor mij, mooi het inzicht weer. Hoe ik mij voel, bepaalde acties die ik neem. Toch ook weer veel besef dat ik vaak zo streng voor mezelf ben als, ik niet goed ga, als iets niet goed gaat. Juist, precies. En ook voor jou, Andrea: omarm je proces. Het is niet erg als dit je niet goed gaat. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid lieve mensen. En nou ja, ik hoop echt dat de Mira schalen voorbij komen. Maak een foto, upload hem. Of doe iets waaraan je ons kan laten zien. Dit doe ik aan nudging. Zodat ook jij andere mensen daarin kan helpen. En je weet, samen doen geeft het beste rendement. Doei doei!